Dag Chris. Ons land telt een hele reeks beursgenoteerde holdings. Een aantal daarvan heeft al een hele lange traditie. Denken we maar aan Bois Sauvage of Sofina bijvoorbeeld. Die hebben hun deugdelijkheid zeker al bewezen. Maar vooral we vast dat die holdings de afgelopen tien jaar het beter hebben gedaan dan de Europese beurzen. Tijd om daar eens op te focussen vandaag. Maar laat ons beginnen bij het begin. Jullie als analisten, wat beschouwen jullie eigenlijk onder de noemer holding? Ja, het is dus goed dat je de vraag herstelt, inderdaad. Want wat zagen we vroeger? Holdings waren eigenlijk vooral controlevehikels van bepaalde families. Denken we maar aan Solvac die Solvet controleert, denken we aan Tubize die UCB controleert en noem maar op. En wat we zien vandaag natuurlijk, dit zijn echt professionele bedrijven die echt gaan investeren voor u en voor henzelf natuurlijk ook, in bepaalde activa-klassen. Dit kan genoteerd zijn, niet genoteerd, ook private equity-fondsen. En noem maar op. Als we natuurlijk ook kijken naar wat deze teams voorstellen, heb je misschien inderdaad zeer kleine teams bij de Solvax en de Tubises van de wereld. Maar heb je grotere teams bij bijvoorbeeld een speler bij ons goed gekend zoals een Gimf of een Frankrijk, een Euraseo, waar natuurlijk grote teams specifieke focus hebben om te investeren. En wat is dan het voordeel van te beleggen in zo'n holding dat je niet hebt bij klassieke aandelen? Als we naar een portefeuille gaan kijken natuurlijk. Ja, stel dat je morgen één aandeel koopt van ik zeg maar, wat een GIMF of een Eurazeo, dan heb je eigenlijk direct een zeer gespreide portefeuille. Want GIMF investeert vandaag in meer dan 50 bedrijven. Het Franse Eurazeo, bij ons misschien iets minder gekend, investeert zelfs in meer dan 400 bedrijven rechtstreeks. Dus met één aandeel koop je direct een gediversifieerde portefeuille. En bovendien, je laat eigenlijk het fonds werken voor jou. Je krijgt toegang tot een heel breed spectrum aan bedrijven. Maar er hangt natuurlijk ook een beheerskost aan vast. Uiteraard komt hier een kostprijs bij kijken, dat is ook logisch. Maar als we kijken gemiddeld, zitten we eigenlijk aan een kostprijs van 0,5%, wat zelfs lager is dan de meeste fondsen waarin mensen kunnen investeren. En niet vergeten, door hun schaal kunnen ze toch wel eigenlijk een actief beheer doen aan relatief lage kosten. Er zijn natuurlijk spelers die wat hoger liggen, maar natuurlijk ook hier verwachten we dat, wel dat ook de rendementen wat hoger zouden moeten liggen. Ja, als we eens kijken naar die rendementen, Chris, wat mogen we verwachten van zo'n holding? Ja, Ten eerste, als we kijken naar rendement, kijken we toch veel investeerders altijd, zeker retail-investeerders, naar het dividend. Daar zien we toch wel dat de meeste van deze holdings tussen de 2 en de 4 procent dividendrendement betalen, wat op zich optisch zeker mooi is. Maar let op, we hebben toch wel geconcludeerd dat hoe hoger dat rendement is, dat het soms ook wel nefast is voor de performance. Ook deels natuurlijk, omdat dit de groei van de portefeuille aan zich een beetje beperkt. Als we naar het tweede luik gaan bekijken, naar performance, dan zien we toch wel dat de grote meerderheid van al deze holdings of investeringsmaatschappijen toch wel duidelijk de referentie-index kan kloppen, wat toch wel een mooie performance is natuurlijk. Bij de Groof kan volgen jullie een hele reeks van die holdings op, zowel in België als in het buitenland. Wat zijn de favorieten? Ja, als we kijken naar Frankrijk, waar we toch wel een heel aantal fondsen hebben toegevoegd, dan denken we toch wel aan Eurasio. TKH, maar ook Wendel. Dit zijn fondsen die bij ons minder goed gekend zijn, maar toch wel. Vandaag vinden wij aan een te hoge discount noteren waar we toch wel veel potentieel zien. Als we dichter bij huis bekijken, natuurlijk, zitten we in België nog altijd met diteren waar we denken hoor, dat er veel potentieel is. Waarom? Omdat het Belgrond-verhaal nog altijd enorm kan groeien in de komende jaren met zeer sterke cashflow. En ten tweede, Bois Sauvage, een gekende naam bij ons natuurlijk, maar als we de laatste jaren zien, ja, zien we toch wel dat Recticel veel potentieel heeft geworden. Maar nu ook natuurlijk, UCBM, wat eigenlijk een chocoladetak is, wat Neuhaus en Jeff de Bruges is, met de heropening van de economie, denken we dat hier toch ook nog wel potentieel in vervat zit. Conclusie is, holdings horen thuis in elke beleggingsportefeuille. Als we kijken naar het rendement en het risico en de gespreidheid ervan, en een lage kostenstructuur en eventueel nog een mooi dividend, dan denken we inderdaad dat het thuis hoort in elke portefeuille. Chris Kippers, bedankt en tot binnenkort. Graag gedaan.